Als je geen één bericht wil missen, dan is het instellen van een catch-all bericht een hele goede optie. Wat de functie doet, is dat die alle berichten die binnenkomen, dus als het abc.appx.nl is, of 123.appx.nl, dat maakt niet uit, dat al die berichten worden doorgestuurd naar één gezamenlijk verzameladres. Om dat te doen, ga je naar apps, Google Suite, gmail en dan de optie standaard routing zo te zien is er gewoon een optie ingesteld maar voor dit voorbeeld maak een nieuwe aan klik op instelling toevoegen en maak het filter van toepassing op alle ontvangers klik bij de instellingen op ontvangen van envelop wijzigen en vul daarin het domein in het mailadres waar de e-mails naartoe moeten worden verzonden in dit geval helpdesk.taxiheld.nl en het goede nieuws is dat was het verder hoef je niks te veranderen klik nu op opslaan en het verzameladres het filter dat ervoor zorgt dat alle mails die geen uh, bekende geadresseerde heeft dat die worden doorgestuurd naar helpdeskattaxial.nl.